Oké, okay, ik ben uh, Luc Geurts. Ik werk hier ondertussen al meer dan tien jaar. Uh, wat is de revue? Wat is de revue? Dat is het moment dat we de rollen omdraaien. Dan staan de studenten van voor en zitten wij in de zaal. De revue dat is een soort van toneelstuk waarbij de studenten de leerkrachten eigenlijk imiteren en hun beste trekjes naar voren brengen. Hallo, ik ben Ingmar van Eylen. <totstuk> het. Het op, het oh, mijn favoriete scène. Uh, mijn favoriete scène is het uh, debut waarbij uh, meneer Keulemans het uh, maken van een tandwiel uitlegt. Stel nu, stel nu, deze cirkel dat is gemaakt van chocolade. Als we hier nog een paar diameters kunnen benoemen, dan hebben we hier D1 en dan hebben, kunnen we hier nog een d 2 Twee benoemen. en als we dat puntje. doen... Meneer Keurmans is uh, bekend om zijn fantastische schetsen uh, op bord, die, die uitlopen in gewoon een, een vlak krijt. Zeg, dat gaat natuurlijk een heel andere beweging maken, hè? een heel andere lus. De lus gaat naar boven gaan. Dan gaat de ondersnijding krijgen. En dan is u tandwiel verkracht. Dan kun je er niets mee doen. Dat is voor in de vuilbak te smijten. Kijk, maar ja, ik zit al aan het gezicht. Het is heel verloren moeite, maar ja, een ingenieur moet kunnen communiceren met een overzichtelijke schets. Dank je wel voor te doen. Wat is je favoriete scène uit een van de vorige reviews? Uh, dat was een scène waarin Jeroen Buys werd nagedaan door Stijn. en ja, die leek daar al als twee druppels water op, en ja, dat was ja, het beste wat ik ooit gezien heb. Vond ik heel goed. Ik ben Peggy van den ALMA, maar ik denk wel dat iedereen mij hier kent, hè. Ik kan me nu niet direct een specifieke scène herinneren, maar uh, als ik zo Mann mannaarts op het podium zie verschijnen, vind, vind ik ongelofelijk. Ik ben Koen Eneman en ik geef vak analog elektronica, digitale signaalverwerking en control systems. Studenten moeten meewerken aan de revue, omdat de revue gewoon tof is, plezant. Docenten vinden het leuk, studenten vinden het leuk. Het is een fantastische avond, dus zeker allemaal meedoen. Ik ben Wim de Hulp. Uh, waarom moeten studenten meewerken aan de review? Dat is een verdomde plicht. Ik vind het wel leuk als ze veel studenten meenemen, de veel docenten. En ja, als de verscheidenheid groot is, dus vind ik het wel leuk. Ja. Ik ben Gift van Looke. Uh, ik geef de Labos Electronica. Ik wil dat je een rol speelt in de rug. Ik wil dat. Jij? Jij. Ja, jij. Ja, jij. Ja, jij. Ja. Een rol speelt in de rug. Och gaat toe eens contribueren naar een goede steun. Waarom moeten studenten meewerken aan de rit? Goh, dat is een, een ongelofelijke ervaring eigenlijk. Dat is heel tof voor te doen, heel tof voor te maken. Je hoort heel veel gelachen. Uh, het is meestal ook een heel tof team waar je kunt mee samenwerken. En natuurlijk, ja, kerst op de taart, je hebt de kans om ongestraft leerkrachten belachelijk te maken. Dus uh, <lacht> dat is uh, een bonus erbij. Maar het is, ik heb het twee keer gedaan en twee keer heel goed meegevallen. Ik wil dat jij meedoet achter de vliegtuig.